Wij zijn onderweg met de Boer Ontour samen met de paardjes. Die kan je daar zien. Zijn wij onderweg naar Amsterdam, naar Kinky Kappers toch? Naar nou, een reclamecampagne voor Kinky Kappers. Ja, want Blondie gaat daarin spelen. Dat is wel echt heel gaaf. Uh, Verona hebben we meegenomen omdat Blondie dan wat rustiger is. Wij gaan onderweg. En we zijn inmiddels in Amsterdam. Hier wordt een boompje over gedaan, want we zijn nu hier. Tada! De paardjes staan nog rustiger in. En dan gaan we zo naar. Uh... Oh, ja, daar filmen. Kijk daar! Laat ik zo nog wel beter zien. Nou, Blondie is op de film zit samen met Tess. Jongens, een hele andere omgeving. leef is dus ineens heel anders. Hm. Wat gaat hier zo? We een kruin op de hoofd. Het film heel droog uit, maar we hebben wat weinig ruimte hier. Dus dat doen we maar even niet. We zijn nu bij Kinky Kappers en ze hebben gevraagd of we bij Blondie de pony een pony mogen knippen. Dus door Blondie wordt de pony geknipt. En wat vindt Tessa daarvan? Ik vind het helemaal mooi. <laughs> helemaal mooi. Dus nu komt de kapper. Kijk, daar is de kapper. En die gaat daadwerkelijk de pony knippen. Ja, ja, die <laughs> Je zou hem iets meer aan moeten raken denk ik. Ja, we. precies. Ons vindt ze je een beetje gek. Niet schrikken, want te okay. strik zijn. Oh, rustig aan, Moppie. Alles is oké. Okay. Dus eider maar gewoon. Alles is okay, Precies. Hey. Hey. Gewoon rustige bewegingen, dan komt het allemaal goed. Moppie rustig gaan hè. Het <laughs> komt allemaal goed. moet nog even wennen aan... Uh, hoe heet je eigenlijk? Kasper. Kasper moet nog even wennen aan... Uh, oh, ja, maar. Precies. Oh, maar ik ben wel lekker aan hoor. O, Patee. komt maar. Ja kom maar, dat is Carl, je ziet er toch wel heel goed uit? Het is nu een meesterwerk. Kom maar. Nou, had je er goed gedaan. Heb je het erop? Genoeg, Klaas. De fotoshoot wordt nu opgezet, dus uh, nou ja, er moeten allerlei proefdingen genomen worden. Het gaat niet zoals bij ons, Klik klaar. Hier gaat gewoon ruim de tijd overheen. Er zijn ook heel veel apparaten zoals je ziet. Dat is wel heel gaaf om een mee te wijzen. Alsof je een paard al aan komen, dan kijk je even deze kant op. En dan met je hoofd stil houden en dan kijken, dan moeten wij dus kijken dat het, dat het licht. Dus misschien alleen met je ogen, je houdt je hoofd recht en je doet het alleen met je ogen. Dus... Ja? Hij kan ook de andere kant op kijken. Of de andere ja, kant? Je even, ja, probeer proberen deze... Ik zie even aan het profiel dat je een kwartslag draait. Ik ga precies anders omdraaien. Oh, sorry. sorry benen? Ja. <small Luke> <g <Bronze> <g��> Zo fantastisch dit, hè. <laughs> Ja? Dus ja, even achter stil te staan. Dan dus zie je het paard maar gewoon in de achtergrond. Ja. Alsof je vrij en bouwt. Jij kijkt gewoon in de camera. Je bent nog aan het draaien, hè, Thomas? Uh, ja, nu niet. Oké. Okay. Dan Wachten we even. Zorg even dat. Want dan kan jij lekker voor naar achteren bewegen. En dan kan hij het daar. Ja, Tess, dit is perfect. Uh, Eén stapje naar links, Tess. Naar links. Ja, zo zien we jou niet, maar het paard wel. Maar je wat voelen? Je mag voelen. lekker ja, zitten. <laughs> En Wout, even naar voren naar de camera. Naar voren. met je gezicht. Ja, met je gezicht gewoon, ja, ja zo. En dan kijk je even achterom. Grappig, ja. ja. Nog een keer, nog een paar keer, die zulke soort dingetjes. Even naar achter, andere schouder misschien. wel. Houd Kom, kom. Als je je hand aan de zijkant nee. houdt, wordt het makkelijker. Ja, deze kunnen we een beetje achterlaten. Die in de moeten stellen. Zo. Ja. Oké. Bij de paard. Ik moet hier heel graag een beetje dichterbij komen. Stapje naar voren, Tess. Dit, ja? Dit is ook nog Jij hebt Dit is wel leuk hoor. Iets, uh, voor. Of je nog uh, een klein stapje naar Draai je ik loop nu. Ik ja. oh, loop nu. Paard, van jij het gewoon scherp? Ja. Dank voor Tess. Hoe kunnen we? Hoi! Wat wil je? Als je aangeeft wat je wil, dan kan ik iets doen. Ja, dit is al goed. Joh. Zo? Dit is al goed, dit is goed, dit is goed. Dit is goed. Oké, hou hem vast, hou hem vast. Hé, hey, Blondie! Net in het midden was mooi, hè? Ja, net hadden we een stuk. Ja. Kunnen we nog meer proberen? Dat was wel echt heel mooi. Ja, dit, ja, dit. En dan proberen we zo lang mogelijk vast te houden. Van voor, kan ze iets meer naar voor. Deze kant met het gezicht niet, niet lopen, hoor. Gewoon met de gezicht Ja, met de gezicht ja. ja, dit gaat goed. Ja, perfect. Dit houden we vast. Pony. Pony. Ah, goed, nu komt het model erbij, jongens. Allright, ja, gaan we even met Wauw doen. Ja, dat is topa, ja. okay. Eerst het wide shot, of uh, eerst het... Uh, nee, doe maar... Uh... Ja, dit is ook wel leuk. Kun je dit ook draaien? Sorry man. Kun <laughs> je Nee, ook nee, draaien? Nee, perfect. perfect. Wout, kijk in de camera? Ietsje lager te zien, Wout? Dat ja, je de uh, ponies uh, gelijk hetzelfde ponies? <laughs> zijn. Pony? Ja. En als jij van onder komt bouw bouwen, je naar beneden. Misschien een klein keer en dan in één keer. Verder verder verder. Kijk dan. En actie. Body. Body. Leuk. Deze doen we nog een keer. Dan oh, ga ik hem even recht voor de stal zetten. Ja, wat meer oortjes nu beneden. in. Snuit er ook op is wel mooi hoor, Gaan we naar beneden bouwen? Misschien is dat een nog een. seconde pad. nog. En... Oh, oh, nee. Oh, nee. Nee. Hallo? Oh je hand Je ja. hand weg. Ja. En actie. M is funny? Blijf maar boven, want anders is het een beetje te warm. Ja. Uh, wat vind je er meer? Maar, nog even, want we willen van van Ja. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt wel een nieuwe vriendin gemaakt. Ja, zeker! we gaan van video over naar foto en daar komt dus gewoon een hele andere Londi. set gelijk weer bij yeah. en wil je dat ze naar voren kijkt met de oren dat is wel het mooist voor de foto ja dat denk ik ook wel ja ze dus krijgt van die ezeloren. Ja. nou meer te relaxed oh. Oh. Ja. Oh. Piet nee. zit erbij met klaar. Mooi. Mooi. Kom bij. goed zo, nee. nee. Kom maar. Stop als ze bijna op dezelfde hoogte zitten klaar. Ja, nee precies. Dat, dat wil ik proberen. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Doe maar zacht ja. naar je toe. Ja. Ja. Kom ja, maar, een hele statige... Jij zo... Ja, is het. Hele, ja, ja, ja, ja. We gaan iets Jij moet iets, of jij iets... Ja, dat kan ook. Jij ja, iets ja, kan Ja, maar. ja kan En ja, Ze mag naar achter Tess stappen. Gewoon een heel klein stukje. En anders doen we het licht uh, naar voren. Goed, zo, ja, ja, maar. Okay. Guys, je bent in beeld. Je bent, ja. Probeer ben maar even met je, met je hier. Gaan staan en dan een beetje bewegen. Oké, okay, ja, Uithalen. Uit, uit. Rustig. Rust. Oké okay, nu. Hoi. Ik Even blijven. <lacht> Mooi. Prachtig. Prachtig. Het zit er op. Blondie die is lekker aan het eten. vroon deed net een beetje raar uh, want hij werd helemaal gek van dat de Blondie niet kon zien. Maar het is als goed is allemaal gelukt. Er zijn allemaal super mooie foto's gemaakt van uh, Blondie en oh, hoe heet hij nou? Van dinges. Wouter. En van Wouter. Not too real. don't care what, just follow your gut. Dus die ruimt nog even spulletjes op. En dan nou gaan we, de, we? Naar de Ja, we zijn onderweg naar de stal. De paardjes. Dan daar. We zijn op de snelweg. Dus dan is het sowieso een stuk rustiger, waardoor ze ook een heel stuk rustiger staan. Op de menees gaan, gaan we het wagentje schoonmaken en even opruimen en daarna gaan we naar pest toe en gaan we het wagentje weer inleveren.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 En zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!